Welkom allemaal, in deze video laat ik jullie zien hoe je gebroken vergelijkingen kunt oplossen. Voordat we gaan beginnen met het oplossen van gebroken vergelijkingen, gaan we eerst even kijken naar een techniek die we gaan gebruiken om deze vergelijkingen op te lossen. We hebben een breuk, we hebben de breuk 1 derde. We weten 1 derde is gelijk aan 2 zesde. Dus wat hier staat, 1 derde is 2 zesde, is juist. Uit die 1 derde is 2 zesde kunnen we een handige eigenschap afleiden. Namelijk, wanneer ik die teller van die eerste breuk neem, die 1, en die vermenigvuldig ik met de noemer van de tweede breuk, die 6, dan krijg ik 1 keer 6. En wat blijkt nu? Dit is gelijk aan de vermenigvuldiging van de teller van die tweede breuk, keer de noemer van de eerste breuk. Oftewel, 2 keer 3. 1 keer 6 is gelijk aan 2 keer 3. Immers beide is 6. Nu hoor ik je denken, ah, dat is toeval. Laten we er nog eens eentje bij pakken. We hebben 2 vijfde. 2 vijfde is gelijk aan 6 vijftiende. Reken voor jezelf na dat 2 vijfde gelijk is aan 6 vijftiende. Dan kunnen we nu zeggen dat die 2 x 15, die teller van die eerste breuk, keer de noemer van de tweede breuk, oftewel 2 x 15, dat dat gelijk is aan het vermenigvuldigen van de teller van de tweede breuk met de noemer van de eerste breuk, oftewel 6 keer 5. Nou, 2 x 15 is 30 en 6 x 5 geeft ook 30. Neem van mij aan dat dit altijd geldt, daarmee hebben we de regel, Wanneer we een breuk hebben A gedeeld door B, die gelijk is aan de breuk C gedeeld door D, dan geldt dat A mal D gelijk is aan B mal C. Dit noemen we kruislinks vermenigvuldigen. Laten we naar het oplossen van gebroken vergelijkingen gaan. We gaan dus die gebroken vergelijkingen oplossen. Maar wat is nu precies een gebroken vergelijking? We noemen een vergelijking een gebroken vergelijking als in deze vergelijking een breuk zit die in de noemer een variabele heeft. En wanneer we dan zo'n vergelijking hebben, dan kunnen we die oplossen met het volgende stappenplan. Als eerste gaan we de breuk of de breuken gaan we isoleren. Daarmee bedoel ik dat we aan beide kanten van het is-teken alleen maar een breuk willen hebben staan. Straks in een voorbeeld kun je zien wat ik hiermee bedoel. De tweede stap is kruislinks vermenigvuldigen. De derde stap gaan we de haakjes wegwerken en vervolgens de vergelijking oplossen. Voorbeeldje. We gaan oplossen. 2 gedeeld door 2x plus 3 is 3 gedeeld door 7. Nou, we zien aan beide kanten van het is-teken alleen maar een breuk staan. Er staan geen losse getallen meer bij, oftewel de breuken zijn geïsoleerd wat ons brengt bij stap 2, het vermenigvuldigen. Dus we gaan de teller keer de noemer van de andere breuk doen, dat doen we voor beide breuken, en we krijgen 3 maal 2x plus 3, en dit moet gelijk zijn aan 2 maal 7. Hebben we stap 2 gehad, gaan we de haakjes wegwerken, dat geeft 6x plus 9, 2 maal 7 is 14, dus we hebben nu de vergelijking 6x plus 9 is 14. Haakjes hebben we weggewerkt. Deze kunnen we oplossen. We beginnen door van beide kanten 9 af te halen. Houden we over 6x is 5. Nu nog beide kanten delen door 6. En we krijgen x is 5 zesde. En daarmee hebben we onze vergelijking opgelost. Nog een paar voorbeelden. We gaan oplossen de volgende vergelijkingen. Uiteraard mag je het eerst even zelf proberen. Pauseer dan even de video en kijk zo dadelijk de uitwerking even mee. We beginnen met het uitwerken van de eerste vergelijking. We zien aan beide kanten alleen maar een breuk staan. Dus we hebben de breuken al geïsoleerd. Dat betekent dat we kruislinks gaan vermenigvuldigen. Dit geeft 3 x 2x plus 10. Dit moet gelijk zijn aan 4 x 10. Haakjes wegwerken... 3 maal 2x is 6x, 3 keer 10 geeft 30 en 4 maal 10 is 40. Van beide kanten haal ik 30 af, hou ik over 6x is 10. Beide kanten delen door 6, geeft x is 10 zesde en dit kunnen we nog vereenvoudigen tot 5 derde. Gaan we naar de volgende. We zien de breuk 3x plus 21 gedeeld door 6x min 3 is gelijk aan 3. Nu zie ik je denken, oké, okay, we hebben daar 3, dat is geen breuk. Nou, laten we niet te moeilijk doen. Hoe schrijven we 3 als een breuk? Weet je wat? Die 3 die delen we door 1 en we hebben de breuk 3 eenden. Vervolgens kruislinks vermenigvuldigen. 3 maal 6x min 3 is gelijk aan 1 maal 3x plus 21, oftewel 3x plus 21. Haakjes wegwerken geeft 18x min 9. En dit moet gelijk zijn aan 3x plus 21. Variabelen naar één kant, de getallen naar de andere kant. Dus ik haal van beide kanten 3x af en ik tel bij beide kanten 9 op. geeft 15x is 30. Beide kanten delen door 15, oftewel x is 2. Gaan we naar de volgende. Hier zien we de breuk 10 gedeeld door 3x min 1. Min 2 is 2. Nou, nu moeten we eerst onze breuk isoleren, want aan de linkerkant van het is-teken willen we alleen maar een breuk hebben. Want in de vorm zoals die nu staat kan ik niet kruislinks vermenigvuldigen. Hoe ga ik die breuk isoleren? Nou, wanneer ik nu bij beide kanten 2 optel, krijg ik links min 2 plus 2, dat is 0. Hou ik daar alleen die breuk over en aan de andere kant krijg ik 4. Oftewel 10 gedeeld door 3x min 1 is gelijk aan 4. Die 4 ga ik even weer schrijven als een breuk, 4 eende. Kruislinks vermenigvuldigen geeft 4 maal 3x min 1 is gelijk aan 1 maal 10, oftewel 10. De haakjes wegwerken geeft 12x min 4 is 10. Beide kanten plus 4, 12x is 14. Nu de beide kanten delen door 12 geeft x is 14 twaalfde. 14/12 kan ik nog vereenvoudigen want zowel de teller als de noemer is deelbaar door 2 en dit geeft 7/6. Komen we bij de laatste. We zien aan beide kanten van het is teken een breuk. Bij de noemers hebben een x en we gaan dit op precies dezelfde manier aanpakken. Dus we beginnen weer met kruislinks vermenigvuldigen. Geeft 3 14x 2 en 16 x plus 1. Haakjes wegwerken, 42x-6 min is gelijk aan 16x plus 16. De variabelen naar één kant en de getallen naar één kant, dus beide kanten min 16x en plus 6, geeft 26x is 22. Beide kanten delen door 26, geeft 22 26ste. Ook nu is zowel de teller als de noemer deelbaar door 2,